Als jouw opponent in een discussie of een debat een fout maakt, wat is dan de beste reactie? Stilte. Een lange stilte. Tijdens de verkiezing van 2010 werd voor het eerst het carré-debat georganiseerd. Een debat waar we als debat- heel trots op zijn, omdat wij zelf het format bedachten voor het debat en heel intensief betrokken waren bij de voorbereiding. Maar in dat debat is één fragment blijven hangen. En dat is dit fragment wat je zo meteen gaat zien. Welke drie partijen coalitie is wat u betreft het beste voor onze economie? En u dacht dat ik dat hier ging zeggen? Ja. Het is een goede vraag, maar ik ga over de antwoorden. Ik zal dit erover zeggen. Als we het Nederland door deze moeilijke periode heen loodsen, dan zul je de moed moeten hebben om te hervormen, Verantwoord hervormen om de zaak financieel op orde te krijgen. En dan moet je niet een beleid kiezen waarin je de zaken vooruit schuift... zoals de PvdA doet, of saneert als de VVD. Maar meneer dus Het CDA liefst zo groot mogelijk. Ja, dat, dat kan ik. Dat is uh, toch helder? Dat is heel helder. Maar het is toch niet zo'n gekke vraag? Ik vraag u niet welke u wilt, ja. maar welke het beste is. Ja, maar ik ga uh, zeker uh, voor de verkiezingen: uh, is het zo dat je eerst het woord laat aan de kiezer zelf. De We partij... zeggen dat het de belangrijkste onderwerp ja. is? Maar het is wel zo dat op het ogenblik de kernvraag zal zijn welke partij is in staat om Nederland door deze moeilijke fase heen te loodsen. Er is zoveel te doen. Maar weet u dat, welke dat partij best is voor de economie? Ja? ja? Maar ik ja? noemde een driepartijen coalitie. Weet u het? Ik weet uh, welke partijen willen hervormen. Ik heb ook aangegeven dat je soms ook een doorslaat.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 En allereerst als je een goede vraag stelt en daar komt geen antwoord op, en dat is wat Marielle 2 beker hier doet, hou dan vast aan die vraag. Stel hem gewoon nog een keer. En desnoods nog een keer. Want je kunt zien in dit fragment hoe ongemakkelijk het wordt voor degene die die vraag niet wil beantwoorden tweede wat je van dit fragment kunt leren, is dat je natuurlijk moet oppassen in je beantwoording. Dat je niet denigrerend wordt naar degene die jou de vraag stelt. De opmerking van Balken en de u kijkt zo lief, is natuurlijk niet erg professioneel. Je merkt dat ook aan de reactie in de zaal. Het is enigszins denigrerend naar Marielle Tweebeke. Maar wat ik zelf eigenlijk het mooiste aan dit fragment vind, is de reactie van Marielle Tweebeke. Want wat doet zij nadat Balken Balkenende dit gezegd heeft? Ze doet even niets. Ze laten stilte vallen en daarmee maakt ze de fout van Balkenende nog groter. Ze laten de zaal en ook de miljoenen mensen thuis even beklijven. Even laten nadenken over wat Balkenende net gezegd heeft voordat zij weer doorgaat met de volgende vraag. Kortom, de tips die je hieruit kan afleiden zijn er drie. Als je een goede vraag hebt, hou eraan vast. Wees nooit denigerend naar jouw opponent of degene die de vraag stelt. En ten derde, als jouw tegenstander een blunder maakt, laat dat dan even rustig in stilte beklijven. Vond je dit nou interessant en informatief? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal en dat kan hierboven.